In deze video laat ik zien hoe je een vergadering kunt plannen vanuit een kanaal in Teams. In een kanaal in Teams ga je naar het onderste gesprek, start een nieuw gesprek en klikt daarop het symbooltje nu vergaderen. Je hebt dan meerdere opties om live te starten. Je kunt een onderwerp toevoegen, je kunt meteen vergaderen en je kunt je camera aan- en uitzetten. Hier zit de functie een vergadering plannen. Klik daarop. Je gaat dan naar de agenda in Teams en kunt vervolgens hier een titel toevoegen. En je kunt ook de datum en tijd aanpassen. Zie hier verder dat het kanaal en het team al ingevuld is. Dus iedereen die deze uitnodiging ontvangt ziet waar, in welk kanaal dus, dit, deze vergadering plaats zal vinden. Ze ontvangen daarvan een e-mail op het moment dat je op verzenden klikt. Je ziet ook dat deze vergadering nu in het kanaal is geplaatst en dat mensen dus ook hier kunnen klikken om de uh, gegevens van de vergadering te zien en ook om hier deel te nemen. Is de vergadering eenmaal gestart? in dit kanaal in Teams, dan zal er ook een videosymbool verschijnen naast de naam van het team en kunnen mensen in het team klikken op een paarse knop deelnemen.